السلام عليكم خوتي اخوتتين ومرحبا بكم في فلوق جديد مع بافوا يا اليوم كنا واحد خرجه مع العمل زملاء زمل العمل وصاحب العمل حتى هو يعني الواحد المكان اسميتو ويستر بودراي حفله يعني متنوعه فيها اسئله اجوبه فيها اللعب فيها المكلات يلا نخليكم نشوفوا شنو هيوقع كامل تابعوا معنا Allemaal uh, heel hartelijk danken voor het afgelopen jaar. Namens John, Sander en mij. Het, zonder jullie, uh, zonder jullie zijn wij, uh, zijn wij nergens. En uh, zonder iedereen's inzet en toewijding aan uh, dit mooie bedrijf uh, zijn wij nergens. Dus uh, als eerste wil ik jullie daar uh, hartstikke hard voor bedanken. Ja, ja, ja. Vraag 2. We, ja, we gaan even sneller. jongens, een beetje stem onderin. Hoeveel stemmen zitten we? Gemeld op het... Staan we Ja, ja, hey, hey. jullie wel mee of niet? Yes, Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high am I am not round. I'm not round. No denying what I got now. I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Lock down. See me flying, never drop down. Drop down, smoking high, I am I not now? I'm not round. No denying what I got now. I got now. Keep an eye out, keep it You're too strong, wanna battle with a beast but a few want The commander and the chief for my crew on Boys rattling and listen at your two clear, the same eyes Open hands clutching on my friend it's a boy zone It's a boy zone so. zone This a war zone, homie, Say you ready and prepared. Take a minute, make them aware Well, I be sneaking in the back, but it's grab a clap I'm life and fair. call me falling through the mud What a vision, saw I clearly born a shepherd To these sheep, make them fear me This a war zone, trashed up, trap house Nothing ever given, yeah Every day's a blessing, thank the Lord On how I'm living, see me riding with my top down no cops round, pedal pressing on the gas I don't think I'll ever stop Come on, 12. Pass out. Leave him alone. Let's your book. Ja, ik heb een kool Ja, ik Ja, ik Je kunt oh, maar net daar. Echt. denk daar. daar de oh, Ik heb hem een beetje Hij is voor jou, jij bent ook al. Hij doet alles op de trek الحمد لله هذا شوفو اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا nou, we zijn er We zijn er wel. de zijn er wel. We zijn er wel. We zijn er wel. We zijn er wel. We zijn We zijn We zijn op, een vierde ja, oh, op de vierde plaats schijnt met punten. Op de vierde plaats. Team 1 op de derde plaats met 96 punten. Dan team 3 en team 4 zat een klein verschil in van maar liefst 20 punten. Maar het team met 189 punten is geworden team 3. Ja! B3! B3! B3! Team 3, Team 3! Team 3, mag bij mij komen. We Wij 3! Team 3 mag bij mij komen. We drie, Hier, kijk maar de papier. Hier is de papier. Hier is de papier. Kijk maar daar, het staat Team 3. اللي فاز هو مجميل. تيم الرابع نجي نفس التاني والشاركة خوتي وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا نطلبه من الله تكونوا السمتعتوا معايا وهذا نخليكم بخير على خير نتالف لوجه جيد ان شاء الله تشوز